Agnes is case manager dementie. Als case manager is zij een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naasten. Ze is op weg naar Faisa. Faisa is als mantelzorger druk met de verzorging van haar moeder die dementie heeft. Agnes bewondert de inzet van Faisa die de verzorging van haar zieke moeder al drie jaar in haar eentje doet. Case-manager Agnes en mantelzorger Faisa spreken elkaar in die drie jaar regelmatig. Agnes ziet van dichtbij dat Faisa steeds meer zorgtaken krijgt. Ze vindt eigenlijk dat het te veel wordt voor Faisa. Misschien kan ze dat vandaag ter sprake brengen. Volgens Agnes is het een goed idee als Faisa extra hulp, zoals thuishulp, inschakelt. Agnes is bij het huis van Faisa aangekomen. Ze hebben elkaar een paar weken niet gezien. Agnes is heel benieuwd hoe het met Faisa en haar moeder gaat. Faisa zegt bij de voordeur dat het wel goed met haar gaat. Ze vertelt dat ze, nu het zo mooi weer is, wat vaker met haar moeder naar buiten is geweest. Agnes geeft haar complimenten. Ze vindt ook echt dat Faisa's moeder er heel goed verzorgd uitziet. Faisa erkent dat het zwaarder wordt. Dat de verzorging van haar moeder steeds meer tijd en moeite kost. Bijvoorbeeld bij het aankleden en douchen. Case manager Agnes vertelt nog maar eens wat Faisa te wachten staat. Haar dementerende moeder zal steeds minder zelf kunnen. Ze wordt steeds afhankelijker. Het is belangrijk dat Faisa ook goed voor zichzelf zorgt om overeind te blijven. Hoe doet Faisa dat? Faisa vertelt, terwijl ze thee zet, dat dat inderdaad lastig is. Ze valt s'avonds vaak pas heel laat in slaap. Ze piekert veel over het verloop van haar moeders ziekte en maakt zich zorgen hoe ze dit allemaal gaat volhouden. Vroeger kon ze, om zich te ontspannen, nog wel eens gaan wandelen. Maar daar heeft ze ook steeds minder tijd en energie voor. Agnes vraagt Faisa of ze zelf oplossingen ziet. Wat zou er moeten gebeuren zodat Faisa zich wat beter kan ontspannen en beter kan slapen? Faisa vertelt dat ze vaak vroeger naar bed gaat. Maar, hoewel ze dan meestal echt heel moe is, lukt het haar toch maar moeilijk om in slaap te vallen. Ze is te onrustig. En als ze dan eindelijk slaapt, gebeurt het best vaak dat haar moeder wakker wordt. En dat ze dan haar bed uit moet om haar moeder te helpen. Agnes oppert voorzichtig of er geen andere hulp in te schakelen is. Haar broers misschien? Kan ze die niet inschakelen? Faisa geeft aan dat ingewikkeld te vinden. Toen ze haar broers pas vertelde dat haar moeder meer hulp nodig had, begonnen ze te lachen. Ze zien niet wat er fout gaat. Of ze willen het niet zien. Agnes biedt aan om bij het gesprek met de boers aanwezig te zijn. Ze kunnen het dan met z'n vieren ook over de inzet van thuiszorg hebben. Over hulp bij het aankleden of douchen. Of met kleine dingetjes in de huishouding. Agnes geeft Faisa vast een folder over de thuiszorg. Faisa zegt dat ze eigenlijk niet zoveel over thuiszorg weet. Ze belooft Agnes de folder te lezen en erover na te denken. Als jij zegt dat dit een goed idee is, dan vertrouw ik daarop, zegt ze. Agnes zegt dat ze over twee weken graag weer een keer komt bijpraten en dat ze het dan ook weer over het inschakelen van thuiszorg zullen hebben. Maar, zo zegt ze, Faisa, je mag altijd bellen of een mailtje sturen als je eerder vragen hebt. Agnes gaat op weg naar een andere klant. Faiza kijkt haar na. Ze is opgelucht. Ze vindt de bezoekjes van de case manager fijn. Iemand die meedenkt. Iemand die haar waardeert voor de dingen die ze doet. Ze wou dat haar broers dat zouden zien en zouden helpen. Als ze het wat eerlijker zouden verdelen, dan was thuishulp misschien niet nodig. Soms lijkt het alsof haar broers niet zien dat hun moeder steeds minder zelf kan. En dat de mantelzorgtaken voor Faiza steeds zwaarder worden. Ze is een beetje bang dat haar broers het idee om thuishulp in te schakelen zullen afkeuren. Dat maakt haar boos. Ze voelt zich alleen. En moe. Ze zou zo graag eens een paar nachten ongestoord lekker willen slapen.